Goedemorgen allemaal. Welkom bij de tweede Maker Fair die we vandaag die, uh, op de HU uh, organiseren. Gisteravond hadden we de aftrap met de deeltijd. Uh, toen paste iedereen uh, nog uh, in het lokaal, dat was een van, uh, van negen mensen. Uh, vandaag zijn we echt met een bedoel uh, aantal. En ik, ik moet nu wel zeggen van, uh, dat uh, zoals het eruit uh, ziet, echt fantastisch uh, uh, eruit ziet. Uh, wat is uh, de bedoeling? De bedoeling is dat je nu heb je al je spullen uitgestald en wij gaan straks langslopen om te kijken van wat je hebt gemaakt. Ja, Hi. Hi. Wat heb jij gemaakt? Ik heb een hangmeubel gemaakt. Een hangmeubel? Ja. En wat kan dit hangmeubel doen? Nou, de hangmeubel kan niet dus veel. Je kan er eigenlijk alleen maar spullen opzetten en je kan het ophangen. En de, deze hangt los dus die kan ook een beetje geven als je wil. Waar liep je, je tegenaan dus bij het maken van dit ding? Um, nou, in eerste instantie had ik deze gaatjes die ik hier heb gemaakt waren het klein. Hier zie je zijn ze wel groter, maar hier zie je bijvoorbeeld dat ze heel klein zijn. En dit touw is vrij dik en ik kreeg niet meer doorheen. Dus hier heb ik het eigenlijk groter gemaakt. Je had geen dunne touw? Uh, nou, dit touw is heel stevig, dus ik vond het wel een uh, goed idee te gebruiken. Wat zou je nog verbeteren hier? Hè? Uh, wat ik nog aan zou verbeteren is uh, meer netheid, want hier heb je zo'n gat erin en verder. Verder is hij eigenlijk perfect? Ja. Ja, uh, het ik heb, ja, ik heb er twee gemaakt en de ene is beter dan de andere omdat je daarvan geleerd hebt natuurlijk. Boven mm. <grijpteel> <Ja, ja. rechters> ja, uh, de twee, uh, hier achter uh, de staan staat. Zit er zitten knopjes, ja. tuintje er doorheen gestoken en als je daarnaar aan trekt, komt hij gewoon omhoog. Oké, okay, één klap is die ja. weg. Uh, ICT, eerst maakte je kennis met het ontwerpen, wat mocht, wat mocht je doen, je mocht scratch, een uh, robot ja. of een idee project en een eis was dat het leven gemakkelijk moest maken. Je hebt een uh, game geprogrammeerd in scratch. Dat klopt. Ja, wat heb je gemaakt voor game? Even uh, dit nou, te zien. Het is een soort uh, doolhof, waarbij je uh, met een karakter moet je lopen met pijltjes toetsen. Het is heel klein. En uh, nou, dan moet je eigenlijk uh, naar de ster toe. Dat is het eindpunt. En je moet de vleermuis ontwijken. En hoe lang was je hiermee bezig geweest om dit te maken? Uh, nou Ik ben hier echt heel lang mee bezig geweest. We hebben volgens mij vier lesuren van twee uur gehad. En daarbuiten heb ik nou, zeker drie uur hier aan gezeten. Oké. Okay. Heb je er dus ook nog iets van geleerd of niet? <laughs> pijnlijke stilte. Um, ja, ik heb sowieso... Geleerd om met een game om te gaan. Dat heb ik niet zo heel veel gedaan vroeger. En uh, ja, om iedereen in elkaar te zetten. En het is zeker leuk om hier een les over te geven. En om kinderen ook echt te laten doen. Gerard, mag jij iets vragen? Ja. Je bent nu ongeveer halverwege. Ja. Hoe gaat het? Gaat goed? Ja, we moeten een beetje opschieten in de, in de tijd, omdat al, uh, nog aardig wat studenten uh, ook nog uh, aan bod moeten komen. Maar ik zie dat uh, verschillende studenten uh, zichzelf echt hebben uitgedaagd, dus dat is heel mooi. Wat heb jij gemaakt? Uh, ik heb een uh, lamp gemaakt met uh, flessen doppen, met een hondenvoerbak en met een stofzuigerslag. kijk okay, dit is de hondenvoerbak? Dat is de hondenvoerbak inderdaad, ondersteboven. Als dus je dan kan je de hond uit laten eten nog misschien. Niet aan te raden. Stofzuigerslang, uh, flessen doppen, kippengas zit erop. Dus allemaal echt materialen die je normaal niet voor een lamp zou gaan gebruiken. Of überhaupt niet gebruikt voor een lamp. echt in de richting. Hoe lang ben je bezig geweest om deze in elkaar te zetten? Uh, we begonnen op maandagochtend. Toen heb ik maandagmiddag de materialen verzameld. En op vrijdagmiddag was ik klaar. Dus een week? Dus een week hebben we hem gemaakt. Wat ben je er tegenaan gelopen dan? Uh, het voornaamste waar ik tegenaan gelopen ben is om de stang en de... Ondervoetbak aan elkaar te krijgen. Dat was niet zo makkelijk als ik dacht met last, omdat van twee roestvrij staal is. Dan kan je niet aan elkaar lassen. En de lampenkap vastmaken aan de stang. Er zit nu een houten ring om. Ik had eerst een ijzeren ring gedaan en die begon te schuiven en te bewegen. Dus eindelijk... hij is nu vrij stevig, toch? Ja, klopt. Nu zit hij ook helemaal vast, omdat de houten ring net iets te kort is. Ze erop geslagen hebben en dan zit hij eigenlijk wel gewoon op de muur vast. Ja. En wat kan er volgend jaar weer beter? Um... Ontwerp eigenlijk nog verder aanscherpen. Dat is wat we nog gaan doen. Vind je het leuk vandaag? Ja, het is wel leuk. Oh, ja,